We zijn vandaag tijdtraining aan het doen voor de Bocus door. Dus eigenlijk ah, nabootsen wat we, wat we daar gaan moeten doen in, in Budapest. Als we alles zeg maar, af hebben, en we hebben we nog een half uur over, dan ben ik uh, super tevreden in ieder geval. Uh, Macro ondersteunt mij in, in die producten. Met, uh, ik heb bijvoorbeeld het nodig, ik heb steun nodig, dan zorgen hun dat ik het en steun tot mijn beschikking heb om te kunnen trainen. En ja, ook nog wel meer zaken, bepaalde materialen, keukeninventaris, ja, Alle spullen die wij mee moeten nemen, die moeten ook met een ja, gekoeld transport richting Hongarije. Voor een, een hele week krijgen wij een koelwagen van, van de macro tot onze beschikking. Het eerste doel is gewoon om de wereldfinale te halen, de plaats bij de eerste elf. We moeten gewoon zorgen dat we daarbij komen. Als we daar gewoon wat we nu in het koppie hebben, daar kunnen maken en alles lekker op smaak we in netjes staan te werken, dan heb ik daar een heel, heel goed gevoel bij. Dat we bij de eerste helft gaan komen en dat we doorgaan naar Lyon volgend jaar.